Lieve mensen, het is bijna Pasen en ik ben dankbaar voor de gelegenheid enkele van mijn mijmeringen met jullie te mogen delen. Het zijn geen antwoorden die ik kan geven, geen wijze raad. Het zijn mijn eigen vragen en overwegingen, gedachten die ik heb getracht te vangen en hier met jullie deel. Als kind begreep ik weinig van het verhaal over Jezus in de tempel met de geldwisselaars, het stukje dat gelezen werd vandaag als Jezus zo'n liefdevol persoon was als werd gezegd hoe kon hij dan zo te keer gaan in de tempel had hij zichzelf niet in bedwang was het nodig dat hij zich zo liet gaan had hij zijn punt niet met liefde en geduld kunnen maken eigenlijk vind ik het nog steeds een lastig stuk maar ik begin meer en meer te begrijpen dat er een verschil is tussen liefde en het liefdevol zijn tussen liefde en waarheid-liefendheid. Misschien is het handelen uit waarheid-liefendheid een uitvloeisel van liefde. Misschien komen liefdevolheid en waarheid-liefendheid uit dezelfde bron, de bron van liefde. Terug naar Pazen, het feest waarbij de opstanding van Jezus uit de dood wordt herdacht. Jezus stond op uit de dood, alsof het niks is, besloot hij terug te keren naar de wereld waarin hem groot onrecht was aangedaan, waarin hij verraden was door een vriend, in de steek gelaten door zijn discipelen, die in slaap vielen op het moment dat hij hen nodig had, de wereld waarin hij was uitgejouwd door een menigte, waarin hij werd vernederd, gemarteld en gedood. Waarom, in Gods naam, waarom, wil ik vragen en vergeef mij. Ik ben niet christelijk opgevoed en ik vind het heel moeilijk om de betekenis van het opstandingsverhaal te begrijpen, te verinnerlijken. Ik hoop niet dat ik daar mensen mee kwets, want dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik wil het graag begrijpen. Enkele weken geleden, rond het begin van de Veertig dagen tijd, was ik op bezoek bij een lieve vriendin en zuster. Deze vriendin heet Therese en is al op jonge leeftijd non geworden. Ik ken Teresa al een jaar of twintig, maar de afgelopen jaren heeft ons contact zich geïntensiveerd en we spreken elkaar nu regelmatig. En zuster Teresa vertelde mij over haar ervaring op haar sterfbed. Ze was heel ziek en niemand dacht dat ze zou overleven. Dat was in de veertig dagen tijd enkele jaren geleden en terwijl ze daar lag, in gesprek met God, kwam ze tot het inzicht dat wat iemand nodig heeft om terug te keren uit de dood, niet alleen liefde is, maar ook moed. Er is moed voor nodig om op te staan. In het geval van Jezus, de moed om terug te keren naar een gemeenschap die hem vijandig gezind was, naar mensen die hem in de steek hadden gelaten. Was er bij hem een spoor van twijfel geweest? Heeft Jezus overwogen om de oversteek te maken en daar te blijven? Vermoedelijk niet, want daarin lag niet het doel van zijn leven. Het doel van zijn leven was de dood te overwinnen en om ons vrede en verzoening te brengen, volgens de Bijbel. En daarover gaat pazen. Hoe zit het met ons? Wat is ons doel in het leven? Geldt voor ons ook niet dat we moedige mensen zijn om dit leven aan te gaan? zouden wij als ongeboren ziel getwijfeld hebben om de sprong naar de aarde te maken en een leven te leven met alle complexiteit en menselijke strijd. Een leven in een lichaam met misschien ongemak en pijn. We leven toch maar hier op aarde met alle uitdagingen en hadden de moed om dat aan te gaan. Ik denk dat het bijzonder kan zijn om te erkennen dat wij allen moedige mensen zijn, wij allen hier, stuk voor stuk. Laten we daar een kort moment bij stilstaan. We leven momenteel in een ongewone en ook wel spannende tijd. Het virus duurt al lang en mensen maken zich ofwel vooral zorgen over het virus ofwel zorgen over de impact van de maatregelen op psychisch, sociaal, maatschappelijk en economisch terrein. Ik voel de behoefte om daar aandacht aan te besteden. Om mij heen signaleer ik namelijk verdeeldheid. Mensen die van de maatregelen af willen vanwege de schade die ze aanrichten. En ik zie mensen die graag willen dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de maatregelen houdt vanwege de angst dat het virus om zich heen grijpt. Er zijn mensen die graag zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden, naast mensen die hun zorgen uiten over de verplichte massavaccinatie. We zijn als soefies het liefst gehoorzaam aan de wet, schat ik zo in. We weten dat het belangrijk is voor de harmonie tussen mensen voor stabiliteit in de gemeenschap. We zijn waarheid lievend. We willen graag het juiste doen en bijdragen aan een harmonische samenleving. Maar wat is het juiste? Wat is waarheid? Mogelijk zitten wij af en toe ook in de grot van Plato en kijken we naar de schaduwen, denkende dat we de hele werkelijkheid aanschouwen. Anders gezegd, hoe weten we dat de waarheid die we waarnemen de gehele waarheid is? Volgens de wetenschapsfilosoof Karl Popper zou er altijd ruimte moeten zijn voor twijfel. Een samenleving waarin geen ruimte is voor twijfel of kritiek is volgens Popper een gevaarlijke samenleving. Een kenmerk van een democratie is dat er tegengeluiden mogen zijn. Als er geen kritische vragen gesteld mogen worden, als er geen ruimte is voor dialoog, als alleen de mening van de meerderheid telt, dan gaan we van een vrije, naar een communistische samenleving. Twijfel wordt geïllustreerd in het verhaal van de meester die het kopje thee inschenkt voor zijn leerling. Hij blijft gieten, het kopje loopt over en er past niets meer bij. En zo is het als we willen blijven geloven wat we geloven. Er is dan geen ruimte voor nieuwe ideeën, geen ruimte voor dialoog, geen nieuwsgierigheid naar de ander. Zoals ik eerder vertelde, ben ik niet christelijk opgevoed. Na diverse pogingen om de Bijbel te lezen en te begrijpen, kwam ik bij de brieven van Paulus terecht. En daar ging mijn hart van open. Dat waren woorden die ik kon verstaan. Paulus spreekt in zijn brief aan de Romeinen over verdraagzaamheid. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen, zegt hij. Paulus benadrukt ook dat andere mensen de dingen soms anders zien en doen als wij, maar dat de intentie vaak hetzelfde is. En dat denk ik ook. Wat ik zie, dat onder de verschillen in benadering tot de tegenwoordige thema's in de samenleving, bij ons allen een verlangen ligt naar vrede, harmonie en ook naar veiligheid. We willen ons als mens veilig voelen. In een veilige omgeving kunnen we ons ontspannen en ons ontplooien. En ik denk dat het belangrijk is om die gedeelde gevoelens bij elkaar te herkennen, hoewel de ideeën in hoe de harmonie en veiligheid te bereiken van elkaar verschilt of elkaar zelfs in de weg lijkt te staan. Het gedeelde verlangen is gelijk en dat gedeelde verlangen verenigt ons. Het lastige is dat wat nodig is voor iemand om zich veilig te voelen, per persoon verschilt. Maar als we ons niet veilig voelen, ontstaat er stress, stress in ons denken, stress in ons lichaam en stress in onze communicatie naar anderen, stress in onze wijze van handelen ook. Op basis van stress en vanuit angst kunnen we vaak geen goede besluiten nemen en is het moeilijk om zuiver te handelen. Ik schat in dat veel van ons redelijk bescheiden mensen zijn. We zijn conflictvermijdend in onze zoektocht naar harmonie en juist in periodes van stress zijn we wellicht geneigd om onze innerlijke wereld op te zoeken, om ons naar binnen te richten, ons tot het hogere te wenden. We voelen ons comfortabel in onze innerlijke wereld, soms meer dan in de uiterlijke wereld. We hebben dus de keus ons terugtrekken naar onze innerlijke wereld en daar de vrede vinden of, zoals Jezus en Paulus ons aanmoedigden, de vrede bevorderen onder de mensen. En beide is goed en belangrijk. Onlangs las ik een mooie spreuk van Meester Eckhart. Als we zaaien en planten in de vruchtbare bodem van contemplatie, zullen we het gewas oogsten in actie. En laat zat ik een vriendin aan de lijn en we vroegen ons hart op af terwijl we de huidige omstandigheden bespraken. Wat hebben we hier te doen? Wat is onze rol in het geheel? We zijn vast niet voor niets in deze tijd geboren. Zijn we op deze plek en in deze tijd op aarde om ons terug te trekken in onszelf, of zijn we hier om een andere reden? Wanneer we denken dat de profeten en heiligen uit de oudheid alle rustig op een berg zaten te mediteren, dan hebben we het mis, dat hebben de stukken tekst van vandaag laten zien. Alle menselijke neigingen zien we terug bij de profeten. Het verlangen om te vluchten, zoals bij Zarathustra, het verlangen om de vijand slecht toe te wensen, zoals bij de psalmen, het verlangen te vechten en op te staan, zoals bij de tempelreiniging van Jezus, of zoals bij de profeet Mohammed in de Kaaba. Niets menselijk was en vreemd, blijkt uit deze verhalen. Anders gezegd, het waren net mensen. Inayat Khan trok actief de wereld in met zijn broers en zijn dochter Noor Unisa Inayat Khan was zelfs verzetstrijder, spionne, in Wereldoorlog 2. En ook ons eigen boegbeeld van het universeel soefisme Karim Baks Witteveen had een belangrijke functie op het politieke toneel, als minister van Financiën en later als voorzitter van het IMF. Zij waren volop actief in het wereldse strijdtoneel, trokken zich terug om de harmonie te vinden in zichzelf en stonden volop in wereldse aangelegenheden. En toch wisten zij, zoals Inayat Khan noteerde in zijn aantekeningenschriftje, dat de wetten van de wereld verschillen van de wet van het pad van de mysticus. Maar toch, als de tempel, moskee of kerk in brand staat, gaan we niet mediteren of bidden. Nee, dan is er actie nodig. Dan gaan we blussen. Gebruik ons voor het doel dat Uw wijsheid kiest bidden velen van ons vrijwel dagelijks. Zijn er onder ons ook mensen die een actieve rol hebben op het wereldse toneel, die hun wijsheid, talent en innerlijke vrede inzetten ten behoeve van de harmonie en vrede in de wereld, ten behoeve van medeburgers. Wij vervullen daarin ieder onze eigen rol en de rol die we spelen, is per persoon verschillend en mogelijk ook per levensfase verschillend, of verschilt zelfs per uiterlijke omstandigheid. Dat is ook in het verhaal van Jezus terug te zien. Het Nieuwe Testament vertelt dat Jezus zich het ene moment terugtrekt in de woestijn, het volgende moment mensen geneest en dan opstaat tegen de gevestigde orde in de samenleving, tegen de profiteurs, de geldwisselaars in de tempel. Later werd Jezus opgepakt in het hof van Gethsemane, wie kwam er voor hem op? Waar waren zijn vrienden, zijn volgelingen? Was er iemand die de moed had voor hem op te staan? Wat als wij in die tijd hadden geleefd? Zouden wij voor hem zijn opgekomen? Of zouden we Jezus een opstandeling hebben gevonden? Hoorden we bij de massa die riep, kruisig hem, kruisig hem? Ik denk daar vaak over na. En wat doen we in onze tijd? Durven wij op te staan voor vrede en rechtvaardigheid? Zijn er in onze tijd geldwisselaars, mensen die hun macht misbruiken voor financieel gewin? Staan wij op voor de gelijkheid, voor waarheid? Hebben we de moed om op te komen voor wat wij zien als een hoger belang, ook als dat ons niet geliefd maakt, als we daarmee mensen tegen ons keren of onze baan verliezen, als we onze vrienden kwijtraken? en onze familieleden ons niet begrijpen, of zelfs als we daarmee ons leven riskeren. Ik heb in een eerdere dienst gesproken over hoe positieve eigenschappen in hun tegendeel kunnen keren wanneer er een zeker fanatisme of neurotische inslag bij komt kijken. Ook de relatieve deugden als gehoorzaamheid en volgzaamheid kunnen een kwade uitwerking hebben als zij voor onderdrukking, verdeeldheid, oorlog en destructie worden ingezet. En natuurlijk draagt het leven zelf een continue cirkelbeweging in zich van opgaan, blinken en verzinken en spreken bijvoorbeeld hindoes over de God van vernietiging. En zo zal het aardse leven een eeuwig schouwspel zijn van bloei en verval. Nemen we de popcorn ter hand en bekijken we het van een afstand? wetende dat de gebeurtenissen op aarde als een droom zijn, een illusie, of nemen we eraan deel met onze liefde voor waarheid, voor gerechtigheid, voor harmonie en schoonheid, wel in de wereld, maar niet van de wereld, vanuit een besef dat alles tijdelijk is, van voorbijgaande aard, wetende dat de wereld een plaats is van tegenstellingen en dat de kosmische harmonie zich laat zien in het groter geheel. Zoals Ineat Gaan zei, wie om gerechtigheid strijdt in wereldse zaken, kan eindeloos strijden. Hij wint het nooit. Rechtvaardigheid openbaart zich alleen in de totaliteit van het leven. Wanneer we stilstaan bij de vraag wat onze rol kan zijn, blijft het gebed van Franciscus van Assisi een belangrijke leidraad. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. Voor iedereen die het moeilijk heeft in deze tijd is de regel uit het gebed zoom heel mooi om in gedachten te houden. Gij komt op aarde met een boodschap als een duif van omhoog wanneer Dharma in verval is, en spreekt het woord dat u in de mond wordt gelegd, zoals het licht de wassende maan vult. Het Hindoe geschrift van vandaag is ook heel troostrijk en houdt eenzelfde belofte in zich. Hoewel ik ongeboren ben, en mijn transcendentale lichaam nooit vergaat, en hoewel ik de Heer ben, van alle levende wezens, Verschijn ik desondanks in elk tijdperk in mijn oorspronkelijke transcendentale gedaante. Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt en goddeloosheid de overhand neemt, o oh afstammeling van Bharata, op dat moment daal ik zelf neer om de toegewijden te bevrijden en ook om de religieuze principes te herstellen, verschijn ik zelf tijdperk na tijdperk. Lieve mensen, ik heb geen antwoorden. Het is in deze tijd moeilijk te bepalen wat het goede is en wat niet. Maar Therese schreef mij van de week nog dat dit jaar, misschien meer dan andere jaren, het verhaal van Pasen in onze tijd past, bij onze situatie, hier en nu. Een boodschap van verzoening. Niet met geweld, niet met opstand, maar met mededogen. Luisterende oren en harten met onvoorwaardelijk respect en met vrede elkaar tegemoet gaan. Zoals met de vrede van Jezus destijds, in de politieke en gewelddadige strijd van zijn tijd. Laten we werken aan een vrede die, zo zegt Theresa regelmatig, alle verstand, misstand, misverstand, toestand, weerstand, opstand. En afstand te boven gaat. Die vrede die doodlopende wegen echt overwint tot nieuw leven. Als laatste wil ik nog een boodschap van Michaël delen. Enkele weken geleden had ik wat contact met zijn zoon en dochter. En zij vertelde mij dat ze bezig zijn met een grafsteen. En als tekst hebben ze gekozen voor de laatste regels van de laatste mail die Michael schreef aan de Sofie kring vanaf zijn ziekbed het licht in mij groet het licht in jou en de duisternis heeft het niet gegrepen michael schreef er zelf nog achteraan ga met god adieu lieve mensen met die boodschap wil ik eindigen het licht in mij groet het licht in jou en de duisternis kan het niet grijpen Nooit. We zijn verenigd met alle verlichte zielen en richten ons samen tot de ene in liefde, harmonie en schoonheid.